Je vang, het ging helemaal niet in het museum. He? Oh, mevrouw uh, Delcoe-keunig? Zeg maar keunig. Oh, mevrouw keunig, mag ik u <laughs> het vragen? Ja. Als u denkt aan het woord verbinding, waar denkt u dan aan als eerste? Nou, ik heb er lang over nagedacht en het oh. enige wat ik kan herinneren is een telefoonverbinding. Dat is wel een hele slimme, die heb ik nog niet gehoord. Zou, zou u deze willen opschrijven hier op het kaartje? Ja, natuurlijk. Dus met andere woorden, uh, verkeerd verbonden, dat soort dingen. Dus ik zet hmm. gewoon telefoonverbinding. Ja, om even uitstekend. Bril, die ik nou kwijt ben. Oh, ja. Pril, bril. bril. Ja, ik probeer het. Ja, op Jij gevoel. Mijn, de poes zit bij te duwen en dan kan ik niet zo goed schrijven. Misschien ik, wil hij ook wat zeggen over verbinding. Me, ga weg, ja. Phone. Nee, hij duwt tegen mijn pen aan. Hij, hij schrijft mee. <laughs> ja, dat zo, is... maar de verkeerde kant op. Verbind, Ja. G-I-D-N-G. Ja, je kan het ja, spellen. Ik ben er. En als ik zeg verbinding in de wijk, is dat nog oh, iets? Oh, verbinding in de wijk. Ja, ik woon in een hofje. En uh, dat is een hele goede verbinding. Uh, we vinden elkaar allemaal heel aardig. We overlopen elkaar niet. Maar als er wat is, dan uh, kan je op elkaar rekenen. Ja, fantastisch. We hebben een voorzitter, die is ook een lampenman. Dus dat is heel handig. Oh, geweldig.